Naarmate ik deze opleiding verder ben gaan volgen, heb ik door middel van verschillende modules achterhaald wat ik nou uiteindelijk wilde worden. Ik ben eigenlijk voeding en gaan studeren met het idee dat ik uh, diëtist wilde worden. Uh, dus echt de paramedische kant op. En Toen ben ik verder gaan kijken naar andere modules, waardoor ik nu een hele andere kant op aan het gaan ben. We hebben een uh, curriculum dat uh, modulair is opgebouwd waarbij we eigenlijk drie fasen hebben, de propoduizen, hoofdfase en een afstudeerfase in de opleiding. De propoduizen bestaat uit een aantal modules. Daarin heeft de student flexibiliteit, vooral in keuze in de modules. Binnen de hoofdfase van de opleiding heeft de student een keuze uit elf modules. Daarvan kiest de student er zes. Doorgaans legt de student dat traject af in anderhalf jaar. Kan ook iets sneller, het kan ook wat langzamer afgaan op de persoonlijke situatie van de student. En dat is een pakket waarbij de student zes modules volgt en uiteindelijk 90 studiepunten behaalt. En moet voldoen aan het landelijk beschreven competentieniveau. Dus het is voor de student niet één grote grabbelton waar hij doorheen gaat... En dan zelf bij wijze van spreken een pretpakket uh, samenstelt. Bij het kijken naar de modules ga je eerst samen met de docenten kijken welke modules zijn er allemaal. Vervolgens ga je inlezen en krijg je een maand de tijd om te kijken wat past er bij mij. Per module hebben we twee lessen per week en die zijn eigenlijk heel divers. Dus we hebben colleges, gastcolleges... Uh en heel veel werkcolleges. Je kan dit ook op je eigen tempo doen. Want normaal is het zo dat je twee modules per semester volgt. Maar er zijn ook studenten die dat iets te veel vinden... ...en die gaan dan één module per semester volgen. Wij doen het nu op dit moment vooral hier... ...waar mogelijk uitstapjes naar andere faculteiten als zij ook zo ver zijn. Dat is dan wel een vereiste natuurlijk. Voor de studenten van de lerarenopleiding Pedagogiek betekent dit dat we studenten afleveren... die met een kritische blik kijken naar het onderwijs wat ze geven... die daarin uh, vernieuwend uh, te werk gaan met een bredere pedagogische basis... en daarbij ook nog breder inzetbaar uh, zijn. In het begin inderdaad niet. Dat is heel erg lastig om in één keer dat overzicht te creëren. Dus daar moet je de student heel erg goed bij begeleiden. Veel aandacht voor studievaardigheden, voor zelfregie en vooral dat aanleren om daarbij je eigen leerpad goed samen te kunnen stellen. Ja dat is heel leuk want je leert veel verschillende studenten kennen waardoor je een breed netwerk opbouwt op school. Uh, en ook zijn de klassen niet al te groot dus uh, ik heb er eigenlijk heel veel dol in. Ik denk dat het werkveld wel hierop zit te wachten omdat je ja, je bent praktischer en gerecht. Je komt niet van school af en je weet alleen maar de theoretische dingen. Je, je weet ook hoe je in de praktijk aan de slag moet gaan. Het werkveld uh, vraagt om de combinatie van verschillende disciplines. En ook het op de hoogte zijn van die disciplines wordt steeds belangrijker. Die verschuivingen die, uh, die zien wij en daar willen we graag op inspelen. Nou, wat heel belangrijk is, is dat je in staat bent om van diverse disciplines uh, en vakgebieden... Uh, in ieder geval een klein beetje kennis te hebben. Dus uh, je mag je specialist. Te specialiseren. Sterker nog, je moet je specialiseren, maar om je spe over je specialisme heen te kijken, dat is echt heel goed. Omdat je op die manier, ja, mijn is altijd leeft bij de verwondering, de vraag achter de vraag gaat stellen en ook gaat kijken wat niet alleen voor jou belangrijk is als student of als medewerker, maar dat je ook in staat bent om te gaan kijken wat er... ...belangrijk is voor de organisatie en verder. Wij hebben gekozen voor een modulair curriculum omdat dat vooral de kans biedt... ...om en een persoonlijk leerpad te bieden en om samenhang in je onderwijs aan te tonen. Dus we hebben gekozen voor modules grotere eenheden... ...zodat studenten ook kunnen werken aan een beroepsvraagstuk uit de praktijk. En een grotere eenheid kiezen we vooral omdat je er dan verschillende... ...in ons geval leeruitkomsten in kan onderbrengen... ...die van betekenis zijn voor het beroepsvraagstuk. Ik denk zeker dat elke student zijn eigen leerpad samen kan stellen... Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je daarbij goed gecoacht wordt. En als het niet lukt, dan heb je altijd nog een studiecoach. Dat zou je misschien denken, maar dat kan dus niet. Elke module voldoet aan het hbo-niveau en aan een niveau geformuleerd in leeruitkomst... om door te kunnen stromen naar de volgende fase van de opleiding of naar het werkveld. Als we kijken naar het grotere geheel, dan, dan uh, betekenen natuurlijk de flexibele leerpaden betekent het dat het onderwijs veel meer aansluit bij de student. En dat we daarmee uh, uh, ja, eigenlijk uh, de student meer tegemoet kunnen komen aan de persoonlijke uh, behoeftes. Ik denk ook dat uh, een multidisciplinaire uh, opleiding mensen breder triggert uh, en dichter komt bij de kerncompetenties die in ieder mens zitten. En uh, ja, de een is veel beter in productontwikkeling met een verhaal daarbij. En de ander is weer veel beter in productontwikkeling met alle technische aspecten daarbij. Dus uiteindelijk ga je wel op zoek wat het dichtste bij jou past en waar je uiteindelijk het meest gelukkig van wordt. Vraag vraagt van de docenten uh, wel iets anders dan wat ze gewend zijn. Uh, de omgeving waarin we ons bevinden hier binnen de faculteit zijn we eigenlijk met elkaar al die stappen aan het zetten om uh, ja, een hele mooie opleiding neer te zetten voor studenten waar het werkveld uh, ontzettend veel aan heeft. Wensen voor de toekomst zijn er uh, altijd, uh, waaronder ook uh, de pro op een nieuwe manier uh, vormgeven. Daar zijn we op dit moment mee bezig en dat geldt ook voor de afstudeerfase van de opleiding, waarbij continu het beroepsproduct centraal staat en ook de grote eenheden. En de afstemming tussen alle facultaire ontwikkelingen op het gebied, onder andere van persoonlijke leerpaden en de ontwikkelingen die wij doorgaan als lerarenopleiding pedagogiek, daar, zit ook, daar zitten mooie uitdagingen om met elkaar daarin gelijk op te trekken.